Je vraagt je misschien af, hoe weet hij nu welke vragen de moeilijkste waren? Dat kun je na het examen altijd teruglezen in analyses van het CITO. De drie vragen die ik in deze driedelige reeks behandel zijn door minder dan 40% van de leerlingen goed beantwoord. De opgaven die ik in deze eerste video behandel zijn vragen 13 en 14 uit 2018 het eerste tijdvak. Deze twee vragen hangen nauw met elkaar samen en daarom behandel ik ze in deze video allebei. De linken naar het examen waar deze vraag uitkomt vind je in de beschrijving van deze video. De vraag is als volgt. Allereerst wordt er gezegd dat een lezer in Alinea 3 een verkeerde vergelijking kan zien. Een verkeerde vergelijking is één van de drogredenen die je voor het examen moet kennen. Mocht je daar nog meer over willen weten, bekijk dan mijn video over drogredenen. De linken vind je in de beschrijving. Bij vraag 13 moet je uitleggen waarom in Alinea 3 een verkeerde vergelijking te zien is. In niet meer dan 10 woorden. En vraag 14 vraagt het omgekeerde, namelijk leg uit waarom hier geen sprake zou zijn van een verkeerde vergelijking. En daar krijg je maximaal 15 woorden voor. Even een tip, herhaal bij dit soort open vragen de vraag. Die woorden tellen namelijk niet mee bij het maximum aantal woorden. Je kunt het beantwoorden van vraag 13 bijvoorbeeld zo beginnen. In alinea 3 kan een kritische lezer een verkeerde vergelijking zien omdat... En dan pas beginnen je woorden te tellen. Datzelfde kun je dus ook bij vraag 14 doen. Vragen over drogredenen werden tot dusver in oude examens op een andere manier gesteld. Namelijk, je moest toen aangeven welke drogreden een kritische lezer in een zin, alinea of tekst zou kunnen zien. Dit soort vragen komen nog steeds voor. Maar in dit examen wordt de drogreden dus al vermeld. En moet je er uitleg bij geven. Je zou kunnen verwachten dat je dit in volgende examens ook kunt tegenkomen. Wellicht hebben veel scholieren nog niet op deze andere manier getraind, want beide vragen zijn slecht gemaakt. Terwijl de vraagstelling eigenlijk veel logischer is. Het zorgt ervoor dat wij als docenten zien hoe jij beredeneert en of je dus doorziet en snapt hoe de drogreden in een tekst is verwerkt. Oké, okay, hoe pak je zo'n vraag nu aan? Je gaat natuurlijk als eerst op zoek naar een vergelijking in Alinea 3. Daarna gaan we kijken waarom deze vergelijking wel of niet klopt. We pakken Alinea 3 van tekst 2 erbij. Als je die goed doorleest zie je aan het woord zoals, wat een signaalwoord is voor een vergelijking, dat bij iedere lening een waarschuwing dient te worden afgegeven, zoals op ieder sigarettenpakketje ook moet worden vermeld hoe dodelijk tabak is. En verderop in Alinea wordt een andere vergelijking gemaakt, namelijk dat schulden net als slavernij is, maar dan een moderne vorm. Bij vraag 13 wordt nu gevraagd waarom één van deze twee vergelijkingen niet klopt. Je hoeft dus niet allebei de vergelijkingen te ontkrachten. Je kiest er één van de twee. De moeilijkheid bij deze vraag zit hem erin dat je echt zelf moet nadenken. Het antwoord staat namelijk niet in de tekst, maar deze vraag beproeft jouw eigen kritische blik. Bij de eerste vergelijking zou je kunnen zeggen dat deze niet klopt omdat roken dodelijk is. Dat wordt ook in de waarschuwing op het pakje vermeld, maar geld lenen niet. Je kunt ook zeggen dat roken lichamelijk slecht is, maar dat schulden psychisch slecht zijn. En dus heb je te maken met een verschillend effect. Tot slot kun je antwoorden dat dit een verkeerde vergelijking is omdat geld lenen op een andere manier gevaarlijk is dan roken. Je ziet dus in de antwoorden dat je uitlegt waarom deze vergelijking niet goed is. En er zijn dus verschillende goede antwoorden mogelijk. Sommige leerlingen gaven de volgende foute antwoorden. Roken heeft effect op de gezondheid, lenen niet. Maar in dit antwoord ontbreekt het nadelige effect, want in het antwoord staat niet dat roken een negatief effect heeft op de gezondheid. En roken kan niet vergeleken worden met lenen. Dat klopt, maar de vraag is waarom? En dus moet je uitleggen waarom je roken niet met lenen kunt vergelijken. Over de tweede vergelijking zou je kunnen zeggen dat deze niet klopt, omdat slavernij geen kwestie van een keuze is. En schulden maken door te lenen in principe wel, of iets in deze trant. Dan vraag 14, waarom zou je kunnen zeggen dat deze vergelijking wel goed is? Welke overeenkomst hebben lenen van geld en roken? Ze zijn allebei slecht voor je. Of beide kunnen je problemen opleveren. Of je leven in de moeilijkheden brengen. Of ze kunnen beide gevaarlijk zijn. Dit zijn allemaal goede antwoorden. Foute antwoorden die we tijdens het examen tegenkwamen zijn... De stress van afbetalen is net zo ongezond als roken. Dat is fout, want dat staat helemaal niet in de tekst. En... Dat zowel bij roken als bij lenen de overheid waarschuwingen verplicht. Hier heb je niet te maken met een inhoudelijke vergelijking. En tot slot, in beide gevallen wordt gewaarschuwd voor de gevolgen. Dit antwoord is fout omdat het niet specifiek genoeg is. Namelijk, wat zijn dan die gevolgen? Over de tweede vergelijking kun je zeggen dat zowel bij slavernij als bij schulden je niet helemaal vrij bent. Hoe ga je eenzelfde soort vraag de volgende keer beter aanpakken? Je bekijkt eerst waar de drogreden zit. Vervolgens ga je zelf kritisch nadenken wat er niet zou kunnen kloppen, waarbij je dus in je achterhoofd houdt dat je specifiek bij de tekst moet blijven en dat je volledig bent. Ter voorbereiding kun je de theorie van drogredenen herhalen en een paar oefeningen maken, maar specifiek dit soort vragen zijn lastig voor te bereiden omdat het een niveau van kritisch lezen vergt. Dat kun je overigens wel oefenen door veel voornamelijk overtuigende teksten te lezen en steeds een paar kritische vragen te stellen over de inhoud van de tekst. Dit was het eerste deel van deze driedelige videoreeks waarin ik de moeilijkste opgave van het HAVO Eindexamen Nederlands van de afgelopen jaren uitleg. Bekijk de rest van deze reeks om je nog beter voor te bereiden op jouw examen Nederlands. Laat het me weten als je nog vragen of opmerkingen hebt.